Hallo iedereen, en welkom bij een nieuwe video op dit kanaal! De afgelopen drie maanden heb ik gewoon helemaal niks geüpload vanwege school. Maar nu ben ik reineerd terug. En ik heb ook een vraagje voor jullie. Wat willen jullie dat ik eigenlijk upload? Want ik heb het gevoel dat in de afgelopen maanden Fortnite echt spittig dood is gegaan. Dus ik heb zelf een lijstje gemaakt met games die ik eventueel kan gaan spelen. Maar moesten jullie nog andere ideetjes hebben, laat zeker weten in de reacties. Wat de gebeurt hier? Hallo iedereen, vandaag gaan we Battlefield spelen en laten we er gewoon gelijk mee beginnen. Ik hoop dat we allemaal heel goed gaan neerwerken en dat we... What the fuck? Uh, de wow uit de kelk is. Hallo, wat is this? Welke drugs hebben ze nu in het spel gepompt? Serieus, man, hier jou gewoon met de grenade erop, erop, he? Fuck you. Ah, shit, shit, shit, die killer komt eraan. Ja, oké, okay, die killer komt eraan, wegwezen. Oh shit, die is hier! ik hier. <laughs> Boy! <laughs> die stond er, hij is daar. Ik ben Continue. Bro this is fire